Via admin.google.com gaan wij een extra gebruiker toevoegen. Log in met je account en klik op Gebruikers. Klik nu op de knop Nieuwe gebruiker toevoegen. Vul je de naam van je medewerker in, bijvoorbeeld Hans van Diemen. Je ziet eronder al zijn e-mailadres, in dit geval hans.reseller.pepix.nl Vervolgens vullen we zelf een wachtwoord in. Als laatste raad ik aan om de optie Vraag om een nieuw wachtwoord in te stellen. Klik daarna op Nieuwe gebruiker toevoegen. Je kunt nu als je wilt de inloggegevensnaam toesturen. Dat doe ik via deze manier. De mail die Hans nu ontvangt ziet er als volgt uit. Er staat Beste Hans, dit is je gebruikersnaam en via deze link kun je inloggen. Als Hans op de knop klikt wordt hem gevraagd om de voorwaarden van Google Workspace te accepteren. Daarna kan Hans een nieuw wachtwoord invullen. Vervolgens heeft hij toegang tot alle functies van Google Workspace, waaronder Gmail. Als hij op Gmail klikt, dan ziet dat er zo uit. Zijn mailbox wordt geopend, krijgt een paar tips binnen en kan dan aan de slag met alles wat Google Workspace te bieden heeft. Nu is het aan jou om ook een account aan te maken. Succes!